Sommige lessen denken we uiteindelijk bij mezelf van, oké, okay, ik ga niet meer opletten, dan gaat je concentratie echt staan toe, ga je even op je telefoonspijltje spelen. Maar meneer Krijbers geeft ons dit vrijheid en dan maken we daar geen misbruik van. De meeste docenten geven ons de vrijheid niet en dan maken we daar wel misbruik van. Hij laat ons vaak lachen, dat is het eigenlijk. wel. En hoeveel heb je betaald gekregen om dit te zeggen? Niet betaald gekregen, maar het, is gewoon, het komt puur uit mijn hart.